Hoe gaat het verder nadat u uw persoonlijk aanbod heeft geaccepteerd? In deze video leggen we u kort de stappen uit. Na acceptatie van het persoonlijk aanbod verzoeken wij u een aanbetaling te doen van 150 euro. Hierna sturen wij uw gegevens door naar de leverancier. Binnen vijf werkdagen ontvangt u van hen een welkomstbericht met meer informatie over het vervolgtraject. De leverancier zal contact met u opnemen voor het inplannen van de schouw. Het aantal panelen in uw persoonlijk aanbod is een indicatie op basis van uw inschrijfgegevens. Tijdens de schouw kijkt de leverancier onder andere naar het aantal zonnepanelen dat op uw dak past en de beste plek voor de omvormer. De bevindingen worden per e-mail met u gedeeld in het schouwrapport. Wijkt het aantal panelen af van uw persoonlijk aanbod of is er meer werk nodig? Dan wordt dit in het schouwrapport gecommuniceerd en direct in de prijs verwerkt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het schouwrapport is uw definitieve offerte. Als u het eens bent met de bevindingen van de schouw, dan bevestigt u het schouwrapport. Indien de adviseur heeft vastgesteld dat het niet mogelijk is om een zonnepanelen systeem te plaatsen, of mocht u zelf naar aanleiding van de schouw van de installatie afzien, dan kunt u uw deelname kosteloos annuleren. U ontvangt uw aanbetaling retour. Na akkoord op het schouwrapport wordt een installatiedatum ingepland. Op de dag van de installatie loopt de monteur samen met u door wat er allemaal moet gebeuren. Na de installatie ondertekent u ter goedkeuring een opleverdocument. Wij controleren het opleverdocument nogmaals om de kwaliteit van uw installatie te waarborgen. Pas nadat wij de oplevering goedkeuren mag de leverancier u de factuur sturen voor het zonnepanelen systeem. Na installatie wekt u direct uw eigen groene stroom op. Via het monitoringsysteem kunt u op ieder moment bekijken hoeveel uw zonnepanelen opleveren. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via telefoon of e-mail.